een mouw haken. Ik vond het nogal koud, dus ik dacht, ja, ik probeer het gewoon of hier ook een mouw aan kan. Ik krijg wel eens naar de rand te horen van, ja, kan je er ook even mouwen aan uitleggen, aanmaken, uitleggen. En dat is niet zo even gebeurd, maar ik dacht, weet je wat? Het is toch wel mooi weer voor voor de achter de ramen, zo moet je het zeggen. Achter het glas is het uh, mooi weer maar um, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken duimpjes omhoog abonneren het is echt gewoon helemaal geweldig gezellig en alle reacties kun je hieronder de link of tenminste hieronder is een ruimte daar kan je invullen um, wat je wil vragen of een opmerking en ik probeer altijd zo vlug mogelijk te antwoorden um, of via Facebook Instagram alles ik ga dus een mouw aan het lente truitje haken en het lente truitje kijk dit is dus de mouw en die, en die en het patroon dat loopt ook gewoon helemaal door als je zo ziet dan dan zie je niet het verschil kijk ik heb hier nog allemaal draadjes aan hangen en hij is wel al aan elkaar gehaakt uh, een stukje en hier deze kant hier ben ik nog niet zo ver, zie je? hier moet ik nog het armsgat maken maar ik ga het dadelijk heel rustig uitleggen en uh, ja het is hetzelfde patroon dus als je het patroon kent van het lente truitje dan kan je er ook mouwen aanzetten en ik zal je zo vertellen wat je nodig hebt en dan ben ik zo terug, tot zo je hebt nodig haaknaald nummer 5 een schaartje steekmarkeerders een stopnaald en een centimeter kijk dit is de mouw waarvan ik deze opening nog niet uh, gesloten heb en aan deze kant heb ik de mouw de opening hier gesloten uh, het meten van de mouw Um, dat doe ik aan de uh, helemaal rondom. Ik meet dus de boven mijn bovenarm. En ik ga dadelijk en ik zal het taak nog een keer uitleggen hoor. Dan zet ik aan de onderkant. Dus je meet je omtrek van je mouw. En de bovenkant is het breedste. En dit wordt gewoon aan één in één koker doorgehaakt. En dat gebeurt ook aan deze kant. Je kan ook de schelpjes tellen, hoeveel schulpjes of schelpjes of waaiertjes die kan je ook tellen, maar daar zet je dus dan hier zet je een steekmarkeerder in en ik ga het zo nog makkelijker uitleggen hoor en dan haak je in één stuk door je mouw en hoe lang dat jij hem wil hebben ja ik zal de afmeting hier nog onder een video zetten en kijk dit is heel mooi al afgewerkt en ik heb ook een leuke methode hoe hoe dat je dit het beste dicht kan naaien. en dan heb je een hele leuke mouw aan je lente, lente truitje en ik zie je zo weer terug tot zo we gaan nu beginnen aan de mouw van het truitje en het truitje uh, dit is al gefilmd en er staat in de link hieronder um, dus als je het truitje af hebt dan kan je dit filmpje bekijken en ik leg het uit vanuit een klein voorbeeldje maar ik zal dadelijk ook nog eventjes uh, de mouw laten zien um, ja ik uh, begin dus van de bovenkant en um, ik zet een steekmarkeerder hier bij, even deze wegleggen bij de oksel, dus je hebt nodig je steekmarkeerders. Die pak ik er even bij. Je pakt twee steekmarkeerders en je meet je bovenarm op. En bij mij is het maatje M, ik heb 30 centimeter, maar maatje L is um, 5 centimeter meer dus 35 centimeter omtrek en maatje xl is 40 centimeter omtrek zie je? dan krijg je gewoon een grotere mouw je meet vanaf de schouder en dan meet je de helft van je mouw omtrek dus ik had 30 centimeter en de helft is dus 15 centimeter dat meet je en daar zet je je steekmarkeerder in dus de helft of de hele omtrek, dat kan ook. Maar in ieder geval, ik meet vanaf de schouderlijn en dan zet je een steekmarkeerder in en daartegenover zet je ook weer een steekmarkeerder en dan pak je nog een steekmarkeerder en dan steek je deze twee aan elkaar. En zo heb je je, kijk, dit is een klein voorbeeld hoor. En dan heb je je mouw omtrek. Dus de helft van je mouw omtrek of van je arms bovenarm, die meet je. En daar zet je je steekmarkeerders in. En pas later gaan we die uh, opening hier, die okselopening, die gaan we dadelijk sluiten. Maar ik pak even een nieuwe draad en uh, ga mijn haaknaald. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan pak je weer een nieuwe draad. Je kan ook met dezelfde kleuren doorgaan. Dan moet je zelf eventjes je bolletje nakijken tot welke kleur dat je wil hebben. Dan ah, kijk, deze is bijvoorbeeld lichter. Dan, dan laat je rol je hem gewoon af totdat je een beetje bij die kleur bent. En dan blijft de kleur ook mooi doorlopen. Je maakt een nieuwe opzetlus. Je steekt je haaknaal erdoor. Je pakt je steekmarkeren En daar die heb je dus op het einde van een, een waaiertje Daar steek je gewoon in. Je haalt je draad van de achterkant en je haalt je draad op omslaan en door twee lussen en dan zit die draad lekker vast. Omdat je een nieuwe toer begint, begin je met 1 2 3 lossen voor het eerste stokje en een losse voor de ruimte en dan kan je gewoon dit patroon weer vervolgen dus je begint weer met oh en ik zit hier aan de goede kant van het werk en daar moeten we even opletten ik ga even dus aan de binnenkant weer verder haken eventjes weer open zetten zie je? want je haakt altijd vanuit de verkeerde kant van je werk om die schulpjes te kunnen krijgen maar als je eerst de video kijkt van het truitje dan weet je dat je aan de verkeerde kant van je werk verder haakt nu haal ik deze twee steekmarkeerders er gewoon uit want ik heb de armsgaten heb ik al gemeten en ik heb natuurlijk ook deze steekmarkeerder uh, de, de mouwen of ja de opening zeg maar dicht gemaakt en ik heb nu drie lossen en één losse opgezet en we kunnen nu bij deze volgende hier dit is ook een opening hier gaan we dus even kijken wat we nu moeten doen want we gaan gewoon het patroon vervolgen en je moet gewoon goed aan die binnenkant haken ik zet hier nu een vaste in in die opening bij het waaiertje volgens het gewone patroon en hier kan je dadelijk weer de nieuwe toer beginnen dus daar zet je nog even een steekmarkeerder in dat is altijd handig en zeker als je dezelfde kleur probeert uh, verder te haken dan is het wel handig dat je een steekmarkeerder gebruikt dus we hebben net drie lossen en een losse gedaan en dan een vaste voor het uh, waaiertje en dan gaan we nu weer met een losse want dat is het patroon dan gaan we weer het patroon vervolgen en we zetten twee reliefstokjes. 1 2 één losse we slaan deze over en we zetten weer twee relief stokjes en een losse en dan komen we weer weer bij het patroon en we zetten op die vaste een vaste en een losse en we maken weer twee relief stokjes 1, 2 lossen, eentje overslaan, en zo maak je je hele mouw af. Tenminste, je hele toer met de reliefstokjes. Op die vaste weer een vaste. Een losse en weer reliëfstokjes. een losse. Deze slaan we over. reliefstokjes, stokjes, een losse, een vaste, een losse, en we zijn bijna bij het begin van de steekmarkeerder: een stokje of een reliefstokje, twee relief een losse, deze slaan we over en in de vierde relief stokje, en in de vijfde relief stokje. En nu zijn we bij de steekmarkeerder. We zetten nog even een losse, en die steekmarkeerder betekent de nieuwe toer. Ik zie dat ik dadelijk even een nieuwe steekmarkeerder moet pakken, want deze is gebroken. En we halen door met een halve vaste. En dit is al je eerste toer van je mouw. Ik heb even een klein voorbeeld gepakt om het uit te leggen. Nu gaan we weer 4 lossen doen: 2, 3. Ik pak even een andere steekmarkeerder: 1, 2, 3. Zo. 1 lossen en nu gaan we de toer met de waaiertjes doen, en dan gaan we dus hier in deze eerste daar gaan we weer een waaiertje zetten van 5 stokjes. Vier, vijf, en een losse, en een vaste hier tussen de reliefstokjes in, een losse, en weer. De toer met de vijf waaiertjes. je blijft dadelijk in een rechte koker je mouw maken 4 5 ik heb nu een klein voorbeeld omdat ik dan sneller rond ben een vaste en een losse en je kan je baaiertjes dus blijven tellen dat je wel gelijk blijft, zodat het ook in één koker of in dezelfde breedte blijft lopen. 1, 2, 3, 4, 5 en een losse. en weer een vaste en een losse en hier zet je weer een waaier in vijf stokjes en een losse en een vaste en een losse en, een losse en dan kom je weer bij de steekmarkeerder eraan dat is je nieuwe toer Je sluit dus de toer met een halve vaste oh, In de derde losse je haalt je draad op door een en door de volgende en je begint weer een nieuwe toer met 4 losse en je begint dus weer op die baaier hier en je maakt weer relief stokjes, En je blijft gewoon op je waaiertjes uh, haken zodat je je hoeft nu nie, niets te meerdere. Je blijft gewoon je patroon vervolgen, want het moet gewoon recht naar beneden lopen. Het zijn maar twee toeren en je hebt natuurlijk het truitje al af dus je weet hoe het patroon loopt ja ik hoef je nu niet meer uit te leggen hoe je de toer moet eindigen en dan is dit dus wordt dus je mouw Zie je en die maak je dan gewoon zo lang als en wil je korte mouw kan ook je maakt hem zo lang als dat jij hem wil, je haakt gewoon aan één stuk door, en dan ga ik je dadelijk uitleggen hoe je deze opening het beste kan sluiten. Tot zo. we gaan nu de het armsgat, de oksel gaan we sluiten dus je pakt je stopnaald en je maakt een beetje lange draad want ik weet ook niet hoe lang jouw oksel die naad wordt en dan ga je aan de binnenkant van je truitje ga je je oksel dicht maken en je hebt natuurlijk zo je legt hem zo neer dat je dus deze kant um, onder hebt en dan leg je hem dadelijk zo neer maar dan aan de binnenkant want het moet natuurlijk aan de verkeerde kant zijn dus je klapt hem zo dubbel en je houdt hier het midden dit het midden van je oksel zo leg je hem plat neer dus deze deze is dus het midden van de onderkant en dan kan je nog om te helpen zeggen ik begin hier maar ik begin gewoon aan de zijkant en je pakt je stopnaald en je haalt je draad door en je pakt netjes twee lusjes als dat lukt zo Maak je je oksel dicht en dan zul je zo zien. Je kan hem altijd nog een keer, nog een keer langs gaan, zodat je zeker weet dat het allemaal goed vast zit. Ik haal de steekmarkeerder en nu uit. oh ik zie dat ik hier nou dat maakt niet echt uit Je pakt even goed deze dit punt Dan mag je eigenlijk nog wel een keer zoals ik het net heb gedaan want ik dacht dat is niet mooi maar dat dan zit deze dit punt zit dan mooi vast Zo. en dan ga je weer verder met twee lusjes pakken en hier zit je natuurlijk met een stokje Je weer zo goed mogelijk zet je de oksel vast ga je door de lus heen zodat je de draad nog een keer goed kan afvechten en je werkt je draad af je gaat nog een keer terug je pakt je schaar je knipt af en je draait je werk weer naar de goede kant en zie je dat je nu de de oksel hebt gesloten en je hebt hier ja hier ga je gewoon nog steeds verder met de mouw zie je dus dit is de mouw hier ga je gewoon ik heb deze draad er ook nog aan zie je hier ga je gewoon iedere keer weer in het rond je mouw afmaken en dit was de uitleg voor de mouw van het lente truitje en ik zie je graag weer terug bij de volgende video duimpjes omhoog abonneren hier op mijn foto klikken en tot de volgende video tot ziens